Ik ben Alvina, Learning and Development Specialist binnen Bovemey. Mijn taak is om van Bovemei een lerende organisatie te maken waarbinnen we proactiviteit, wendbaarheid en continu leren stimuleren en faciliteren. Ik werkte als consultant toen ik in aanraking kwam met Bovemey. BOVMA wilde een lerende organisatie worden en sinds eind 2021 voer ik die opdracht intern uit. Leren en ontwikkelen gaat al lang niet meer alleen over het volgen van trainingen en het ontwikkelen van competenties. Het gaat ook over autonomie krijgen in je werkzaamheden en leren van en met elkaar op de werkvloer. dat is simpel. Iemand die zich maximaal kan ontwikkelen, draagt direct bij aan het succes en de groei van een organisatie. En om jezelf maximaal te kunnen ontwikkelen is het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan autonomie, competentie en verbondenheid. Ik hoop dat ik nooit ben uitgeleerd en datzelfde gun ik mijn collega's binnen BVMai ook. Of je nu 1 of 10 jaar binnen Bovemey werkt, er valt altijd wel iets te leren. Dat komt door de ontwikkelingen in onze markt en daardoor ook in onze organisatie. Dit was alweer de laatste aflevering van In de Lift bij Bovemey. Houd onze pagina in de gaten voor leuke updates en nieuwe video's. Tot ziens!